Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Eenzijdigheid, je vindt het misschien een beetje een raar woord, maar het komt met enige regelmaat terug op het eindexamengeschiedenis. Het is niet zo dat er in ieder eindexamen een vraag zit die gaat over eenzijdigheid. Maar als zo'n vraag erin zit, dan blijkt vaak dat leerlingen dat een lastige vraag vinden. En daarom gaan we daar in deze video even naar kijken. Wat is dan eigenlijk eenzijdigheid en hoe bepaal je of een visie op een gebeurtenis eenzijdig is? Nou eerst maar zijn die eerste vragen wat is eenzijdigheid en dan zie je hier ook al meteen twee voorbeelden van examenvragen waarbij het dus gaat over uh, bij die bovenste vraag dat de beschrijving van Khrushchev eenzijdig is en die beschrijving doet hij dus in die bron 13 die hier nog niet staat daar komen we later nog op terug en bij die onderste vraag daar zie je ook wel staan dat dat artikel uit bron 11 een eenzijdig beeld geeft Nou, ja, wat wordt daarmee bedoeld? Eigenlijk heel simpel, iets wordt maar van één kant, van één zijde belicht en van één kant bekeken. En die kijk is dan ook nog eens partijdig. Er worden dus alleen dingen genoemd die voor jezelf goed uitkomen. En denk je misschien, ja, dat doen anderen, zoals die Nikita Khrushchev, maar dat doe ik niet. Nee, dat is niet waar, dat doen we allemaal. Uh, ik ook bijvoorbeeld, want je, weet, je kent me misschien van die geschiedenisvideo's, hè? daar zit ik hier nu ook voor. Wat je niet van me weet, en wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is dat ik een groot NEC-supporter ben. Mooiste club van de wereld. En ja, alles wat met NEC te maken heeft. En zeker als ik in de Goffert op de tribune ben. Ja, dan, dan, dan bekijk ik alles toch altijd heel eenzijdig. Puur vanuit dat NEC-perspectief. Ik ben een fanatieke supporter wat dat betreft. En ik wil niks kwaads horen over mijn clubje. Ja, en zeker niet als het dan gaat over een of andere cricketvereniging uit Arnhem. die op een gegeven moment ook zijn gaan voetballen. Heel flauw misschien, maar je hoort al meteen aan mijn woorden. Ik kan dus totaal niet objectief kijken naar NEC en ook niet naar de tegenstanders en de rivalen van NEC. Dus dan moet je mij ook niet om vragen als je daar een goed objectief beeld van wil. Nou, dat is eigenlijk waar eenzijdigheid over gaat. En waar moet je dan dus op letten? Nou, Je hebt misschien al een aantal dingen opgepikt uit dit voorbeeld. Uh, belangrijke vragen die je zelf moet stellen is, ja, wie zegt er nu eigenlijk iets over die gebeurtenis? En welke achtergrond heeft deze persoon? Wil die persoon ook een bepaald doel bereiken? En zo, ja, wat is dat dan? En waar is deze persoon heel erg een voorstander van? Of waar is hij juist heel erg tegen? Want je kunt je dus voorstellen dat een uh, katholiek anders tegen een gebeurtenis aankijkt dan een protestant of dat een uh, rijke fabriekseigenaar anders tegen een bepaalde gebeurtenis aankijkt dan zijn arme arbeiders, of dat uh, iemand van de Verenigde Staten in de Koude Oorlog anders aankijkt tegen een gebeurtenis dan een communist uit de Sovjet-Unie. Kortom, houd dus rekening met de persoon die iets beweert. En dan komen we even terug bij die Khrushchev uit die eerste vraag die we net ook al zagen. Uh, we lezen altijd eerst de vraag en daarna pas de bron, want dan weet je hoe je uh, de bron ook moet lezen. Dus we beginnen nu ook weer met de vraag... En dan, dan zie je er staan dat uh, de, ja, twee conclusies die op basis van die bron 13 al trekt. Het beeld dat Khrushchev hier geeft van de Cuba crisis is eenzijdig. Nou en dat tweede staat dan even los van eenzijdigheid, want daar komen we daar wel even op terug. Dus het eerste wat je moet doen ook is het eerste streepje van je antwoord uitleggen waardoor de beschrijving van Khrushchev eenzijdig is. Nee, dan moeten we dus eerst even goed gaan kijken naar wie Khrushchev eigenlijk is. En uh, Khrushchev is de partijleider van de Sovjet-Unie. Dat is leerwerk, maar je ziet het ook nog boven de bron staan, bij de inleiding van die bron, dat hij partijleider van de Sovjet-Unie was. Oké, okay, wat weten we dan ook alweer van Khrushchev en van die Sovjet-Unie? Waar is hij dan voor, waar is hij dan tegen? Nou, dan pakken we weer even wat leerwerk erbij. En dan pak ik even mijn eigen diastrook weer bij. Tijdens die Koude Oorlog vormen zich twee vijandig ideologisch tegengestelde blokken. Hè, dat is eigenlijk wat dat kenmerkende aspect van de Koude Oorlog ook zegt. Ja, en hij zal dus de communistische Sovjet-Unie zo goed mogelijk en de Verenigde Staten zo slecht mogelijk willen afschilderen. Nou, en dan gaan we eens even naar die bron kijken, want er wordt dus al gezegd dat hij dat dus wil doen, dat hij eenzijdig is. Je moet alleen nog uitleggen waarom dat zo is. Nou, en dan zullen we eens even verder naar het antwoord gaan kijken op deze vraag. En als je hem zelf eerst wil maken, dan moet je even de video nu op pauze zetten. Dan kun je de vraag in de bron nog eens goed doorlezen en je antwoord noteren. Ik ga nu in ieder geval verder. Want als we daar dan naar gaan kijken wat het antwoord op die vraag is, en we hebben dus die bron gelezen, dan zie je dus dat Khrushchev in die bron stelt dat de afloop van de Cuba-crisis echt een grote overwinning is voor de Sovjet-Unie. Dat doet hij bijvoorbeeld door te zeggen dat de Sovjet-Unie waardig heeft opgetreden of dat zij het verstandige beleid hebben gevoerd. Of dat hij zegt dat alleen de Amerikanen maar iets te slikken hebben. Terwijl in werkelijkheid, hè, dus hier komen ze ook weer leerwerken om de hoek kijken, dat die uh, Sovjet-Unie zelf ook zich moest terugtrekken en geïnstalleerde raketten op Cuba moest opmantelen. He, en dat laat hij dus weg zodat zijn beeld eenzijdig wordt. Oftewel, het is eenzijdig omdat hij alleen maar de zaken noemt die hem en zijn partij goed uitkomen. Nou, dat andere voorbeeld nog even erbij pakken. He, dat artikel uh, over die Amerikaanse hulp tijdens de watersnoodramp zou ook eenzijdig zijn. Nou, dan, dan moet je opnieuw dus even goed gaan kijken. Ja, wie zegt hier iets? En waarom zou dat dan dus eenzijdig kunnen zijn? Ja, het artikel verschijnt in een communistisch dagblad. Dat, dat staat er ook weer boven die inleiding van die bron. En dan zitten wij weer op hetzelfde spoor als bij de vorige video, hetzelfde leerwerk zit er ook weer achter. Tijdens die Koude Oorlog zijn er twee blokken en de communisten zullen dus tijdens die Koude Oorlog de Amerikanen zo slecht mogelijk willen afschilderen. Ja, en dat zien we in deze bron dus ook gebeuren. Hè. Je kunt hem weer op pauze zetten om zelf te maken, maar ik ga weer even verder. Want wat zie je dan? Dat die eenzijdigheid van die Amerikaanse hulp, hè, voor die watersnoodramp, uh, de, die wordt heel negatief afgeschilderd. Zo worden de Amerikaanse diplomaten vergeleken met uh, Duitse rijkscommissaris uit de tijd van de Duitse bezetting. Hè, dat is natuurlijk een heel negatieve associatie die daar wordt gelegd. Uh, er wordt gezegd dat uh, het geld voor de dijkversterking, dat dat gebruikt wordt om Amerikaanse wapens te kopen en dus helemaal niet waar het voor bedoeld is, er wordt beweerd ook dat de Amerikanen met de Nederlandse regering een oorlog voorbereiden tegen het communistische Oost-Europa en tegen de Sovjet-Unie en er wordt bijvoorbeeld in die bron ook gezegd dat de Nederlandse regering samenspant met de Amerikanen. Oftewel de Amerikanen worden hier in een heel kwaad daglicht gesteld en dat wordt alleen maar gedaan omdat die communisten graag een eenzijdig beeld geven van die Amerikaanse hulp, een beeld dat hun heel goed uitkomt. Dus ik hoop dat je nu een beetje duidelijk is geworden wat er met eenzijdigheid wordt bedoeld. Want het kan dus heel goed zo zijn dat er op de komende eindexamens daar ook weer een vraag in zit waarbij je dat aan moet tonen. En als je er zelf nog een keer mee wil oefenen, dan heb ik hier nog een mooie vraag uit het examen van 2018, waarbij het ook gaat over eenzijdigheid. De bron die bij deze vraag hoort en het antwoord op deze vraag kun je vinden op lerenvooretexamen.nl. Heel veel succes!